Welkom allemaal, in deze video gaan we op zoek naar de formule van een kromme die door de toppen gaat van een familie van functies. We hebben de volgende functie, f van x is p mal x kwadraat plus 4x min 1. We zien dat de functie naast de variabele x ook een parameter p heeft, dus we hebben te maken met een familie van functies. Laten we eens de grafieken tekenen voor een verschillend aantal p-waarden. Wanneer we nemen p is min 1, krijgen we een bergparabool. We krijgen ook een bergparabool wanneer we nemen p is min 1,5. We krijgen een bergparabool wanneer we nemen p is min 2. We krijgen een dalparabool wanneer we krijgen p is 2. En zo kunnen we ook nog een parabool tekenen voor p is min 4. Nou, dit is op zich allemaal niet zo spannend. Het wordt leuker wanneer we kijken naar de toppen van deze verschillende we zien hier de toppen en nu lijkt het net alsof die toppen op een rechte lijn liggen. Nou, wanneer we proberen om hier een lijn doorheen te tekenen, dan zien we inderdaad dat die toppen op een rechte lijn liggen. Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan een formule opstellen van de lijn die door deze toppen loopt. De lijn loopt door de toppen, dus laten we eens even kijken uh, wat kunnen we met die top. We weten, we kunnen de x-coördinaat van de top kunnen we berekenen met de formule min b gedeeld door 2a. We zien dat die functie in de vorm ax² plus bx plus c staat. Dus laten we de x-top eens gaan berekenen. We zien, voor min b krijgen we min 4. 2 maal a is in dit geval 2 maal p. Dus we krijgen min 4 gedeeld door 2p. Dit kunnen we nog vereenvoudigen. En we krijgen min 2 gedeeld door p. Dus de coördinaat van de x-top min 2 gedeeld op p. Laten we ook eens kijken naar het y-coördinaat van de top. De y-coördinaat van de top die vinden we door het x-coördinaat van de top in te vullen in de functie. En we krijgen dan p maal de x-top in het kwadraat plus 4 maal de x-top min 1. Nu zien we dat in de formule voor de y-top nog steeds een parameter staat. Nou, wat we nu eigenlijk willen is dat deze parameter weg gaat. Nou, We mogen hem niet zomaar uitgummen, dus we zullen iets anders moeten bedenken. Uh, we kunnen even gaan kijken naar uh, de x-top die we net hebben berekend. We zien dan dat die x-top, die is gedefinieerd door min 2 gedeeld door p. Maar dit betekent dat we p kunnen schrijven als min 2 gedeeld door x stop En deze p kunnen we invullen op de plek van de p die in de formule van de y-top staat. Dus even kijken wat dat gaat opleveren. We krijgen dan voor invullen voor p min 2 gedeeld door x-stop keer x-stop in het kwadraat plus 4 maal x-stop min 1. Dit kunnen we nog herleiden. We krijgen min 2 maal de x-stop in het kwadraat gedeeld door de x-stop plus 4 maal de x-stop min 1. De breuk kan ik nog vereenvoudigen door in zowel de teller als de noemer een x-stop weg te delen. En ik hou over min 2 maal de x-stop plus 4 maal de x-stop min 1. Nou, ik zie nu min 2 keer de x-stop plus 4 keer de x-stop. Nou, die bij elkaar opgeteld geeft 2 keer de x-stop en ik heb nog min 1. En wanneer ik nu goed kijk, dan zie ik 2 maal de x-stop min 1. Nou, dit lijkt wel heel veel op een lineair verband. We zouden hierin kunnen zien 2 maal x min 1. En dit is inderdaad de formule van de kromme die door de toppen gaat. Oftewel, i is 2 maal x min 1. Laten we er nog eens een gaan doen. We hebben de functie f van x is min 1 achtste x kwadraat plus px min 8. Ook ditmaal een parameter p. En wat gaan we nu doen? We gaan wederom die formule opstellen van de krommen waarop alle toppen van die grafiek liggen. Nou, hoe zijn we zojuist begonnen? We zijn begonnen met het kijken naar de x-top. De x-top was min b gedeeld door 2a. In dit geval krijgen we dan min p. 2 maal a wordt 2 keer min 1 achtste. Dus we hebben min p gedeeld door 2 keer min 1 achtste. Dit levert op min p gedeeld door min 2 achtste. Die min 2 achtste kan ik schrijven als min 1 vierde. Maar ik zie ook dat zowel de teller als de noemer een min bevat. Dus uh, de teller en noemer delen door min 1. Geeft dan p gedeeld door 1 vierde. Delen door een breuk. Oftewel vermenigvuldigen met het omgekeerde. Levert op p maal 4 eende en dit geeft 4p. Nou, we hebben net gezien dat we die p straks nodig hebben om in te vullen in die formule van de eitop. Dus we gaan direct maar eens even kijken hoe we dat kunnen doen. We zien de x-top is 4p en dat betekent dat p gelijk is aan 1/4 keer de x-top. Gaan we naar de eitop. De eitop krijg ik door die x-coördinaat van de top in te vullen in de functie. Dit geeft min 1 achtste keer de x-top in het kwadraat plus p maal de x-top min 8. Ook hier zit nu weer die parameter p. Deze gaan we vervangen door 1 vierde x-top. Dit noemen we ook wel een substitutie. Dus wanneer we iets gaan vervangen door iets anders noemen we dat substitueren. We krijgen min 1 achtste keer de x-top in het kwadraat Plus, nou die p hebben we vervangen, dat wordt nu 1 vierde x-stop keer de x-stop, min 8. Ik zie daar staan x-stop keer x-stop. Dus ik kan hiervan maken min 1 achtste x-stop kwadraat plus 1 vierde x-stop kwadraat, min 1 achtste. Ik ga de breuken nog even uh, gelijk namig maken, want dan kan ik ze nu optellen. Min 1 achtste plus 2 achtste geeft 1 achtste, dus ik krijg 1 achtste x-stop kwadraat. En ik had nog min 8, dus we hebben 1/8 x -top kwadraat min 8. De formule van de kromme waar al die toppen nu doorgaan, dat is nu y is 1/8 x kwadraat min 8. Je ziet nu, de toppen liggen niet op een rechte lijn, maar in dit geval liggen de toppen op een parabool. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.